Ik gezegd, heb ik even gewacht voordat ik deze lol ging maken. Ik denk dat deze meme relevanter is dan ooit. Ja, ja. <laughs> Mijn baard werd echt te lang. Ik heb even gewacht tot er toch iets stond voordat ik terug een video ging maken. Vanaf hiermee mei gaat de overheid de maatregelen ietsje minder streng maken. Dan kan ik nicere video's maken, want ik ben dit echt beu. Ik ben niet de type of guy die zo video's binnen maakt. Ik wil video's maken over wat er gebeurt. En ik vind binnenzitten. 24 7 niet zo interessant. We gaan dan allemaal zo rondlopen. Maar wat is er allemaal gebeurd in deze quarantaine? Ik heb Netflix ontdekt. Shout-out naar Margot om mij dat te fixen. Thanks. Ik ben mijn gsm kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe. Ik ben hem ergens in dit huis kwijtgeraakt. Ik heb al heel mijn kamer verbouwd om hem te zoeken. Maar ik vind hem gewoon niet. Ik heb veel gefietst met mijn maatjes Seppe. Ik heb ook wel gefilmd voor mijn solo, voor Drits. Dat is een filmschool in Brussel. En mijn opdracht was, neem 30 seconden geluid op. Random geluid. Laat dat tot u bezinken. En probeer dat gevoel van dat geluid om te zetten in beeld. 1 tot 3 minuten. Het is een opdracht waarmee je echt alle kanten uit kunt gaan. Dus dat ben ik ook zo aan het proberen doen. Dus wat heb ik gedaan? Er staat hier een lamp. Hieraan heb ik een kookwekker vastgebonden. Met daaraan getaped een potje. Daarop zet ik mijn onderwerp, en ik vond dat een cool effect hebben op deze schaduw. Nu zet ik dit op een statief, zien, mijn statief. en maak ik eigenlijk een soort timelapse, zodat ik op die manier een smooth beweging heb van die rotonde. werken met close-ups en iets zodanig dicht filmen en met ander licht belichten dan normaal dat dat totaal iets anders wordt. Klinkt waarschijnlijk heel vaag voor jullie, maar ja, dat is waar ik mee bezig ben. In deze tijd van corona heb ik ook mijn twee skateboards volledig gefuckt. Dat is eigenlijk gebeurd tijdens dat ik lipslide aan het leren was. Daarbij heb ik ook veel gespeeld met mijn hondje Happy en heeft hij in mijn fucking bed geplast. What the fuck, Happy? What the fuck? What the fuck? Stout! Er gaan ietsje minder video's komen, doordat ik examens heb. Um, maar ik ga wel proberen nog steeds die animaties te knallen. Proberen altijd online te gooien om 18 uur elke donderdag. Elke donderdag om 18 uur een nieuwe Jan-model. Jan-model. Behalve als er iets tussenkomt of zo, dan kan het zijn dat er even een weekje geen is. Ja, ik ga toch proberen elke week eentje te maken voor jullie. By the way, hebben jullie die satellieten-dingen gezien? Allee, nu, niet, niet dat ik ze nu kan zien, maar als dat de toekomst is om naar boven naar de sterren te kijken, dat je gewoon allemaal satellieten ziet vliegen? Voor beter internet over heel de hele wereld. Ah, Kinda of sad. Waarschijnlijk gaat het ook weer duizenden problemen met zich meebrengen. Zoals bij elke nieuwe uitvinding. But yeah, what can we do, guys? Dit was de LOL live of Lucas. Een update. Klik hier om te abonneren. En klik hier om een andere video te bekijken. Bye.